Vandaag gaan we het hebben over squats en kniepijn. Uh, ik was ongeveer 2-3 maanden geleden was ik aan het squatten en ik voelde wat in mijn knie. Ik denk, uh, uh, vervelend, laat ik niet al te erg doorpushen. Laat ik even een paar kilo's eraf halen en weer opnieuw. Ik had nog steeds last van mijn knie. Ik denk, nou, kan wel eens gebeuren tijdens zo'n training. Dus ik kom er een week erop, ga ik weer trainen. Ik denk, laat ik even, uh, weer, misschien was het een toeval, laat ik een knie-wrap, een strap omdoen. En ik denk, ga weer squatten. Weer een beetje last. Uiteindelijk de oorzaak, uh, ik ben bezig met afslanken, uh, te veel volume in mijn programma en een manier van squatten. En ik wilde blijven squatten, wat, alleen dan zonder kniepijn. Dus ik denk, wat kan ik gaan doen om nog steeds te gaan squatten, alleen dan zonder kniepijn? Er zijn er twee variaties die ik uh, fantastisch vind, één iets beter dan de ander. Nummer één, dat is een pinsquat. Dus wij leggen die barbel in ons nek, we squatten gewoon naar beneden, die barbel die stopt op een pin... En vervolgens neem een hap adem, spannen we de buik aan, gaan we weer omhoog. En wat dat doet, dat is die, die, die kracht. Stel je voor, ik ben aan het squatten, ik pak 150 kilo, ik kom naar beneden. Dan is er een punt uh, onderin je squat waarop die 150 kilo even 300 wordt. Want je hebt die omkeerkracht. Hè? Die 150 kilo komt omlaag, paf, en dan moet je omhoog. En die piekspanning, dat zorgt er dus voor uh, pijn in mijn knie. Want het gewicht is gewoon even net iets te veel. En dan kan ik natuurlijk veel lichter gaan squatten, maar ja... Ik wil gewoon, gewoon fatsoenlijk blijven trainen. Dus die kracht hebben we eruit gehaald. Omdat we gewoon 150 kilo paf neerleggen. Weer een hap adem nemen. En weer met 150 kilo gaan starten. Dat is variatie 1. En variatie 2 is een box squat. Ik denk dat veel van jullie wel weten wat een squat is. Heerlijke oefening. We leggen die barbeel op onze nek. We pakken een houten box. Daar squatten we op. En dan worden de bovenbenen worden ondersteund. Dat is iets fijner als weer helemaal opnieuw... Uh, ...moeten starten als, zoals bij een pin-squat. Die box-squat ondersteunt je billen. Je voelt die, die, die, die kracht op die hamstrings en die billen. En vanaf daar ga je weer omhoog. En dat heeft precies hetzelfde effect. Dat zorgt dat die piekkracht even weg is. Dus als je de volgende keer pijn hebt aan je knieën tijdens het squatten... ...dan kun je nog wel zwaar blijven squatten. Alleen dan met een andere variatie. Dus is altijd proberen waard. Dit was Raymond Schultz. Tot de strengt Ignite your fire and grow stronger.